is twintig jaar en je hoort het. Time of your life. We gaan eens even in de... Oh nee, ik wou nog één dingetje zeggen. Erwin Hoogendijk die zegt dat. Uh, Tell me je Plans zo vaak gezocht op Spotify, maar het is daar niet. Het zou best wel eens kunnen. Het uh, is voor mij een reden om een platen nog even niet weg te doen. Ja. Liedjes verdwijnen en liedjes verschijnen <lacht> daar. En daar is weinig touw op de, uh, aan vast te knopen. Dus ik wil het allemaal nog even zelf hebben of even goed zelf digitaliseren. Maar dat terzijde. We gaan in de sample.